Ik ben ooit begonnen met car drivers. Nou, toen was ik 18 jaar. Nou, ik focus me nu met name op delivery drivers. Ik heb de ambitie om, om een heel bekend Nederlandse merk te worden. Ik heb 30 chauffeurs nodig in deze stad en die komen direct in dienst bij de klant. Ja, ik zoek nog 300 chauffeurs. Ja. Van harte welkom bij CVD TV. En leuk dat je kijkt of als je naar de podcast luistert ook van harte welkom en fijn dat je luistert. Mijn gast levert chauffeurs en dat doet hij behoorlijk succesvol. Maak kennis met een jonge ondernemer en vooral een jonge ambitieuze ondernemer. Welkom bij CVD TV. Mijn gast uh, in deze video van CWD2 is Sharif El Zaini. Sherif, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, ik noemde al ambitieus, want dat mag ik wel zeggen, toch? Jazeker, ja, zeker. Ja, ja, Hoe ja. uiten die ambities zich, zeg maar? Waar zitten die met name in? Um, nou, ik, ik, ik ben heel jong begonnen. Uh, ik heb de ambitie om, om een heel bekend Nederlands merk te worden. Ja. En, en daar werk ik heel hard voor, dus. En jong begonnen wil zeggen, zo in je studietijd zo'n beetje, hè? Ja. Ja, met name getriggerd door een, uh, een, een economie-docent volgens mij die jou behoorlijk motiveerde, toch? Ja, dat is het daarvoor nog. Ja, 16 jaar was ik toen. Oh, toen ja. was je 16, pas op de ja. middelbare school. Klopt, ja. ja. Want die vroeg wat jij wilde worden. Ja, directeur van Unilever, ja. En wat was zijn antwoord? Uh, dat gaat niet lukken, nee. Dat is toch een stom antwoord? Ja. ja nou, eigenlijk... En dat ja, heeft jou gemotiveerd? Klopt, ja. Dus misschien is dat wel de, zijn bedoeling geweest, Ik weet maar nooit. Denk je? Het was een aardige man. Dus ja, ja. ja, maar denk je dat het zijn bedoeling is geweest om jou te motiveren? Of denk je serieus dat hij eigenlijk gewoon niet weet wat echt ambitie is en dat je uh, gewoon dromen waar kan maken? Nou, misschien. Misschien, ja. Ik, ik, ik denk niet dat hij het bewust heeft gedaan, maar het heeft me wel gemotiveerd. Mm -hmm. ja. ben, jij een hele uh, ben jij een heel vriendelijk mens, zeg ja. maar? Ja, hè? Ja. Uh -uh. ja, dat merk ik. <laughs> ja, ik zou echt pissig worden op zo'n gast, denk van gast. Ja, ik hoor dat zo vaak op de middelbare school. Ik denk van jongens, je moet op de middelbare school, nou je moet niks, maar ik zou juist kinderen duidelijk maken dat je alles kan bereiken in de wereld als je maar wil. Ja, klopt. ja, ja. ja maar, je, maar ja, dit, uh, je kan er boos om worden, maar wat bereik je ermee? Tja, dat zijn ook weer wijze woorden, Sharif. Uh, ik kom twee merken tegen. Uh, car drivers en delivery drivers. Ja. Leg even uit, welke van de twee waar je je op focust? Zijn ze allebei actief? Uh, leg ja. even uit. Nou, ik focus me nu met name op delivery drivers. Uh, ik ben ooit begonnen met car drivers. Nou, toen was ik 18 jaar. Ja. Iemand kwam naar me toe en zei, wil je een chauffeursdienst starten? Dat vind ik leuk om te doen. Maar ik heb geen rijbewijs, dus ja. zijn we andere mensen gaan, uh, gaan inzetten. Dus zijn we vooral gaan richten op de privéchauffeurs. En in de loop der jaren hebben we allemaal diensten erbij verzonnen. En dan kan men steeds meer op de bezorgmarkt. En dat is gaan groeien. En uh, gedurende de coronatijd en de lockdowns zijn we dat als apart merk gaan, uh, gaan branden. En dat is delivery drivers geworden. Okay. En daar ligt de hoofdfocus nu op. Oké, okay, en wie is we? Uh, ik en mijn compagnon. En mijn ja? team op kantoor. En hoe groot is dat team? Want waar sta je nu, zeg maar, als, als bedrijf? Ja, we zijn uh, met ongeveer zes man op kantoor. Uh, een klein team allemaal verschillende rollen die door elkaar heen lopen. Dus niet ja. echt een afgebakende rol. Uh -huh. uh, en een team van 300 chauffeurs uh, die voor ons rijden. En heel veel mensen die we wegzetten bij bedrijven die direct in dienst gaan bij het bedrijf. Als chauffeur? Als chauffeur, ja. Maar uh, hoe moet ik jullie dan... Zijn jullie een, uh, een platformbedrijf à la Uber die met ZZP'ers werkt? Of zijn jullie meer een nee. uitzendbureau? die? Want hoe is de constructie met die chauffeurs? Ja, we, we zijn een soort van uitzendbureau die die chauffeurs... Per uur wegzet bij bedrijven. Ja. Uh, we doen daarnaast gewoon projecten, dus we nemen hele projecten op als klanten helemaal geen ervaring hebben met bezorging. En we doen werving en selectie. En met name de werving en selectie, daar zit uh, de laatste anderhalf jaar de focus op. En met name kan ik me voorstellen, en nu, we nemen nu op zomer 2022. Ik bedoel, de ja. markt schreeuwt natuurlijk om mensen. Ja. Hoe zit dat in jouw branche? Ja, ook ja. Ik zoek nog 300 chauffeurs. Ja. maar wat is de want die chauffeurs komen die uh, komen die bij jou in dienst of zijn dat zzp'ers of hoe is die constructie nee, kom, We zijn geen zzp'ers we hebben een, een, een, een externe bedrijf die de verloning voor ons doet. de payroll bedrijf ja, zitten oké okay. en en die regelen alle administratie daarvoor ja. en jullie verdienen een kickback jullie zitten er als partij tussen als bemiddelaar, ja. uh, bemiddelaar. oké okay, dus jullie zijn ja. eigenlijk een Mag ik dan zeggen dat je een uitzendbureau bent in de kern? Dat mag je zeggen, ja. ja. ja, ja. Maar met de volksopwerving en selectie wordt het steeds minder. Helemaal in deze tijd. Van Leg eens uit hoe maken ze eens concreet: zo'n werving en selectie vraag. Waar komt die vandaan dan? Nou komen nu bedrijven bij mij die niet zeggen van ah, ik heb morgen een chauffeur nodig, kun je die regelen? Maar die zeggen tegen mij: ik heb 30 chauffeurs nodig in deze stad. En die komen direct in dienst bij de klant. Dus in zit, zit ik er niet meer tussen. Ik krijg een, een fee voor per chauffeur die ik lever. Ja. Die uh, getest is en uh, rijden, uh, driving test en, en noem maar op. En verklaring goed gedragen verklaring en weet ik wat goed dan. Ja, noem maar op en gescreend. En dan gaat hij naar de, uh, naar de klant voor een intake. En als het goed gaat, dan krijg ik mijn fee en dan is het klaar. Het is best een competitief speelveld, toch? Ja. En ook best wel hele dominante spelers, zeker in de uitzendbranche. We hebben ja. selectie ook trouwens. Ja. Hoe ga jij daar, met alle respect hoor. Maar ja. uh, zes man is natuurlijk redelijk klein. 300 ja. chauffeurs klinkt veel, maar er zijn natuurlijk ook uitzenders... die hebben weet ik veel, tienduizenden mensen ja, rondhobbelen. Ja. Uh, vertel eens, hoe verhoud jij je tot dat soort partijen? Nou, ik vergelijk mezelf niet met, met uitzenders, de traditionele uitzenders. We zijn een specialist. We zijn een specialist op chauffeursgebied. Dus mensen als ze op zoek zijn naar een baan als chauffeur... dan komen ze al heel snel bij ons terecht... Uh -huh. Mensen die chauffeurs nodig hebben komen ook snel bij ons terecht. want Dat gebeurt vaak via mond tot mond reclame. Mm -hmm. um, dus op die manier onderscheid ik me. Ik denk dat er niet veel specialisten zijn op het chauffeursgebied. Die vijf, zes mensen die je op kantoor hebt, die, dat zijn zeg maar. Heb jij bij je werkgever? Heb jij ja. je, je, hebt gewoon, je hebt gewoon. Je Zeg maar. Je keert salarissen uit en ja, zo. Ja, ja. Hoe weet je dat? Uh, ja, uitdagend. Ja. ja. Groeien ook daarin? Ja. Ja. Ja, we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen voor ons kantoor. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat we op zes man blijven, blijven zitten. Mm -hmm. we werken ook veel met, met externe partijen die het team versterken. Dus die zijn niet bij mij in dienst. Maar bijvoorbeeld de, de social media is uitbesteed. En mm. daar werk je gewoon in samen. Ja. Mm. Toen jij op de, weet ik veel, basisschool op het plein rondliep, zeg maar, wat waren toen je ambities of je dromen? Ja, ik, ik wil bioloog worden, ja. daar was ik echt van overtuigd. Of, of rechercheur. Ja, dat is allebei niet geworden. En pas rond 14e, 15 vijftiende dacht ik van, nou ondernemen is wel gaaf. En toen kwam Unilever in beeld? En toen kwam Unilever, ja, dat dacht Maar wacht even, wacht even, dit is interessant. Bioloog, rechercheur uh, en later uh, Unilever topman. Laten we bij met de bioloog beginnen, waarom ja. dan? Ja, ik, ik, ik hield van insecten. Dus ik, ik, ik, alles insecten, dat, dat, dat deed ik in mijn broekzak. En als mijn moeder dan mijn broek ging wassen, dan kwam allemaal pussen bij de draai. Dat vond ze niet leuk. <laughs> dus uh, dat vond ik heel interessant. En ik las al die encyclopedieën en boekjes en bladen en... Uh, ik was lid van het Wereld Natuur Fonds voor Kids. Was dat ja. gewoon in... Waar, wat vonden je vriendjes op school daarvan? Of was jij een Einzelganger? Uh, nee, ik had heel veel vrienden, maar die hadden niet dezelfde hobby's. Nee. <laughs> <laughs> maar wat vonden die daarvan? Uh, nou, nooit commentaar op gehad. Nee, nee. Gewoon, gewoon maar jij vond het gewoon boeiend? Ja, ja. Ja, is het ook volgens mij en sterker ja. nog van belang ook. Maar waar, waarom is dat weggeappt dan, zeg maar? Nou, op, op een gegeven moment op de middelbare school kreeg je dan echt biologieles. En er kwamen ook heel veel andere dingen bij kijken. Niet alleen de insecten en, en de dieren. Ja. Toen dacht ik, nou, dat vind ik toch minder leuk. Dus ja, dan, ja. dan ben ik mijn focus gaan verleggen, ja. En toen, en, en rechercheur, waarom dat? Ik, ik vond het leuk om naar series te kijken. Dus politieseries en boeken lezen. Ik hou erg van lezen. Er ja. veel thrillers en... en dat is ook wel een cool, uh, cool beroep. <laughs> ja. Ja, ja, dus dat is de, de zoektocht als je jeugd, zeg maar. Ja. En toen was je wat ouder en toen kwam Unilever. En stof, waarom topman Unilever? Want je had ook topman, uh, weet ik veel, BMW kunnen worden of topman ja, uh, RKLM. Ja. Of volgens ik. mij, ik, ik kan me niet meer helemaal goed herinneren, maar ik herinner me dat, dat Unilever zoveel merken bezat. Ik dacht van alles wat ik aanraak is van, van Unilever. Dat lijkt me wel erg cool. Ja, ja. Dus al, die, al die voedselproducten. En, uh, ja. Ja. Ben je altijd zo rustig? Ja. Hoe ja. komt, waar, waar komt dat vandaan, zeg maar? Of um, nou, ik, ik weet niet, het, het zit in me. Ik, ik heb wel vrienden die noemen me introvert-extrovert uh, Omdat ik het wel leuk vind om zulke gesprekken te houden en op, op het podium te staan. Ja. Maar uh, ik ben voor mezelf heel rustig en ik heb ook, ik zie dat als een kracht van mezelf. En dat, dat uh, ben ik de laatste jaren ook meer gaan waarderen. Ja. Is, zit dat ook innerlijk, zeg maar, die rust? Ja, ja. ja ik kan me niet, niet, niet snel stressen. Nee, als het uh, om zakelijk gebied dan niet. Nee waar kun jij wel om gestrest raken? Nou, privézaken, als, als bijvoorbeeld als uh, mijn kinderen ziek zijn of iets in de familie is, of dan kan ik daar een nachtje van wakker liggen, uh, maar mijn zaken niet. Nee. maar kan ik me een springende, rennende, tierende, gestreste, zwetende sheriff? kan die ergens, kan dat plaatsvinden? nee, nee, <lacht> nee, denk het niet. Nee. Ik, ik kan uh, het maximale wat je uit me krijgt is misschien dat ik uh, boos ben, ja, maar dat is echt maximaal dat, uh, nee. Het uh, mm. zal niet heel snel gebeuren. Hey, we, we, we, ik, ik wil er toch even op inzoomen, want ik, je noemde het ook in een interview dat, ja, soms mijn naam een beetje lastig, Sherif al maar de, dan noemen ze me altijd die jongen met die baard, ja. want dat is ja. nogal een opvallend ding, hè? En ja. jij noemt dat een marketing tool, ja, klopt. Uh, is dat een bewuste keuze? Nou, ik, ik heb hem niet als marketing, marketing tool laten groeien, Ja, maar dat helpt me wel regelmatig, ja. ja. Want de reden waarom ik het vraag, en ik weet dat, ik ben altijd zoiets van, ik vind het altijd wel een gevoelig dingetje, maar ik, ik weet van mezelf dat ik vra vaak vragen stel waar kijkers aan denken. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen namelijk dat het tegen je werkt. Ik, ik is dat zo? Ik kan me voorstellen, nee. Het heeft me nog nooit, tenminste naar mijn gevoel nog nooit tegengewerkt. Want heb jij last van dat je beoordeeld wordt op uiterlijk? Nee, nee, nee. Maar het is ook een instelling die ik zelf heb. Het zal vast wel een keer voorkomen. Uh -huh. um, maar ik ben iemand die zegt van, nou, ik, ik, ik hou me liever aan de feiten. Dus als, het, als iemand echt uit zal spreken van, nou, ik, ik, ik geef je de opdracht niet of ik mag jou niet vanwege je baard, nou, dan is dat niet te ontkennen. Uh -huh. Maar daaromheen zie ik niet snel in waarom iemand uh, me anders zou behandelen vanwege mijn baard. Is in die markt natuurlijk wel aan de orde hè? dat is zeker in de recruitmentmarkt dat ze ja. dat, uh, wat ze uh, bias noemen: dat, uh, dat, dat je blijkbaar als je Mohammed uh, heet dat het lastiger is om een baan te vinden. Als dat je nou ja, kun je voor nou een voordeel is trouwens. Ja. <laughs> hoe laten we zeggen, Peter ja. of zo, ja. weet ik veel. Ja. Uh, is, merk jij dat? Of hoe, hoe, laat ik zo zeggen, hoe ga jij daarmee om die bias eruit te halen? Nou, ik, ik denk dat het, um, het voordeel voor het bedrijf is als je, als je zelf bewust bent van zo'n bias. Dat je daar veel meer uit kan halen dan er is. Nu is er een krapte op de arbeidsmarkt, dus er zal er minder last van zijn. Maar ook op, op tijden dat je wel de keuze hebt, is het fijn dat je bijvoorbeeld variatie hebt in je team. De beste kwaliteiten uit de markt kan halen en dat is niet afhankelijk van een naam. Mm -hmm. Dus als je daar gewoon bewust van bent en daarop op, op, ja, anticipeert, dan, dan lukt dat wel. Mm -hmm. um, maar los daarvan hoeft het niet altijd zo te zijn dat als je niet wordt gekozen, dat het dan vanwege je naam is. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat degene die je moest kiezen deze dag niet had. Ja, ja. Of uh, het heel druk had en je cv niet goed heeft bestudeerd. Mm -hmm. Dat kan ook. Mm -hmm. um, ik denk dat we daar meer vanuit uh, zouden moeten gaan. Um, tenzij het echt bewezen wordt, dus dat je een mail terugkrijgt van nee, uh, mm -hmm. die baard van, van je die stond me niet aan. Ja, bijvoorbeeld of je, of je iets... staat in de CC van oh, ik heb weer iemand afgewezen met een uh, met een baard. Bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, oh, dat lijkt ja. pijnlijk. Ja, ja. ja. ja. Mm. Maar voor de rest, wat heb je eraan om daarover te gaan piekeren? Mm. Ik zie daar het nut niet van in. Mm. Als je positief blijft, dan trek je vanzelf wel ook uh, positief aan. Is uh, diversiteit voor jou een thema? Nee. nee, nee. Ik denk dat mijn bedrijf heel divers is. Mm -hmm. uh, van, van, van alles, zeg maar. Dus ik, ik, ik zit over heel Nederland. Dus uh, Limburg, en, en, en Friesland en, en, en Amsterdam. Um, mm. Maar het is niet een thema. Nee. Ik denk dat we een beetje daar. Ja. We zijn in Amsterdam opgegroeid, dus we zijn van alles gewend. Wat zijn uh, nog twee dingen die ik van je wil weten. Eén is wat zijn, je onderneemt al heel wat jaren. Ja. Um, wat zijn je belangrijke lessen uh, tot nu toe? Het zijn een aantal lessen die je, uh, je wil delen. Ja, er zijn heel veel dingen die ik heb geleerd. Ik denk dat als je me volgende week dezelfde vraag stelt, dat ik weer een ander antwoord zal, zal ja. geven. Maar ik denk voor mezelf is, is het ondernemen met een stijl die bij je past. En ik kan heel nu hier op de bank gaan staan en schreeuwen en, en zo mijn merk verkopen. Mm -hmm. Maar dat past zo niet, niet bij mij, dat ik denk dat je dat door zal hebben... en dat je dan uh, me irritant zal vinden. En nu ik mijn eigen stijl heb gevonden, haal ik daar ook energie uit... en dan krijg ik ook een soort van gunfactor, waardoor ik heel veel opdrachten binnenhaal. Is, is dat met een beetje jeukwoord authenticiteit waar je het dan over hebt? Ja, misschien wel. Ja, ja. zeker. Ah. Ja. Maar ook voor jezelf, als jij... Um, Iets doet wat je energie kost en dan hou je het niet lang voor. Maar als je het op de manier doet zoals je wil, dan geeft het je juist energie, ja. waardoor je het veel langer voorhoudt. Ja. Dus dat okay. is een, een les die ik, uh, mm -hmm. die ik altijd meegeef. Een andere is misschien um, dat je ook goed moet ontdekken wat je leuk vindt. En, en uh, ik merkte dus bijvoorbeeld met corona en lockdown, en dan verlies je in één keer 80% van je, van je business. Want dat gebeurde dan met jou? Dat vreemd. gebeurde ja, want er zat heel veel in de horecabezorging. Nou, dat dat ging <laughs> allemaal dicht. Yeah. Um, en toen pas ontdekte ik van, nou, ik vind eigenlijk in plaats van in de stress schieten, vond ik het veel leuker weer dan de jaren daarvoor. En toen dacht ik, nou, ik vind het juist leuk om, om die crisissituaties, om daarmee om te gaan. Ik vind het leuk om, om nu meer in mezelf te gaan investeren en om de aandacht te zoeken en de media op te zoeken. Dus dat, dat heeft me ook weer wat gebracht, zeg oh, maar. Okay. Ja. Hoe verhoudt, heb jij te maken, want er zijn natuurlijk heel veel platformbedrijven die, die, waarvoor delivery echt gewoon cruciaal is. Ja. Uh, ben je, want je zegt, je doet ook zeg maar, aanvullende diensten. Ik kan me inderdaad ook voorstellen dat je een soort kennispartner wil zijn. Heb jij iets met dat soort bedrijven te maken of, of begeef nee. jij je echt op een ander terrein? Nee, ik, ik heb er wel mee te maken in de zin dat we uh, ja, op basis van werving en selectie mensen mogen, ja. mogen aanleveren bij een aantal van die partijen. Uh, ik denk dat dit, deze bedrijven, zoals bijvoorbeeld een Gorilla's of een Uber, of, uh, dat die um, genoeg eigen kennis hebben om het zelf uh, uh zelf op te zetten. Ja. Ja. ja. ja maar we, en de Gorilla's die doet niet in auto's volgens mij hè, toch? Die nee, maar wij leveren ook fietsbezorgers. Ah, oké. Okay. Nee, dat doen we ook heel veel. Oké. Okay. Ja. Dus dat? Maar bijvoorbeeld kleinere bedrijven, bijvoorbeeld een, een leuke uh, horecaketen die zijn eigen bevoorrading moest doen, nou, dan uh, zetten we dat helemaal op. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay, dan zet je eindelijk het hele logistieke systeem. Dan komt toch je, je maas dan nog van pas, ja, toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Ja, Alhoewel ik moet zeggen dat ik de minder praktische ben van ons, uh, van ons bedrijf ik wil meer de denker en de stratege en de, de anderen doen meer het praktische gedeelte, ja. Um, de denker en de stratege. Uh, in een ander interview uh, las ik dat je met een één jaar, drie jaar, vijf jaar en 10 jaar plan uh, aan de gang was. Toen dacht ik, yo gasten, 10 ja. jaar plan. Ja, maar welk plan, is het, welk plan is het? Welk plan is het? Hoor je niet vaak meer ja. dat ondernemers tien jaar vooruit kijken. Maar nemen is mee in de toekomst, zeg maar. En dan in je hoofd, waar ben jij mee bezig? Hoe ziet die route ja. uh, eruit? Nou, een 10 jaar plan is, is, is misschien toch wel te ambitieus gebleken, want het is niet meer hetzelfde plan als toen. Mm -hmm. Um, maar ik, ik ben nog jong, ik ben 34 op dit moment. Uh, ik verwacht dat ik, ik heb zelf de ambitie om alleen Nederland, uh, in, in mijn bedrijf in Nederland groot te maken, mm -hmm. daaromheen, dat is even niet mijn ambitie en ook nooit gehad. Dus ik denk dat als we eenmaal daar zijn, en ik denk dat we daar zo'n 4, 5 jaar nog voor nodig hebben, dat we dan uh, gaan kijken van hoe gaan we, hoe gaan we verder. Mm. En het kan dan zijn dat ik nieuwe mensen erbij aantrek, die dat wel leuk vinden om misschien uh -huh. Over de grenzen uh, te kijken. Uh -huh. Of dat we misschien kijken bij andere partijen die misschien uh, ja, willen inspringen. Ja, precies. En, en daardoor internationaal kunnen uitrollen. Ja. Okay. ja. En dan niet met mij aan het, uh, aan het roer. Aan het roer, nee. Nee, want manage is niet jouw ding. Nee, nee. En nee. word je, als jij uh, over een jaartje of 15, hè, laten we nou eens echt even vooruit bij 50. Ja. Um, wat ben je dan aan het doen? Dan ben ik nog steeds aan het ondernemen, ja. Ja. Ben je geen bioloog geworden? Uh, nou, misschien een hobbybioloog. Ja. <laughs> ja. Mag ik jou heel veel succes wensen met, ja, uh, met alles wat je doet. En dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Ja, bedankt dat ik mag komen. Hallo. En dankjewel uh, voor weer het kijken of als je geluisterd hebt. Dankjewel voor het luisteren naar weer een puur ondernemersverhaal hier op CVD TV. Dankjewel voor nu. En uh, als je het leuk vindt en je wil nog meer kijken, blijf en je op YouTube. Blijf even hangen, krijg je twee nieuwe interviews uh, en zit je op Spotify. Volg ons en mis niks meer voor nu. Dankjewel. Hoi.